Hallo, welkom bij deze workshop over feedback geven. Mijn naam is Marike Goedegeburen van NT2 Spraak en ik ga je in 7 tips iets vertellen over het geven van feedback op de uitspraak van NT2-leerders. Veel van deze tips zul je herkennen en zijn ook bruikbaar voor andere taalsituaties. Toch is feedback geven op de uitspraak net iets anders. Laten we eens gaan kijken. Allereerst kunnen we ons afvragen, wat is feedback? Van Dalen zegt, feedback is de vergelijking van het effect met de oorspronkelijke bedoeling. Je gaat dus uit van een doel, koppelt daar een activiteit aan om dichter bij dat doel te komen en... Kijkt vervolgens of het effect bij het doel past. Dit koppel je terug naar de cursist. Je geeft feedback. We kunnen heel veel verschillende doelen stellen als we het hebben over de uitspraak van het Nederlands. Ik kom daar later op terug. Belangrijk is om wel in je hoofd te houden dat er een doel moet zijn waarom je. Feedback geeft. Waarom is het geven van feedback op de uitspraak anders dan feedback geven in het algemeen? Dat wil ik duidelijk maken aan de hand van een anekdote. Dit is mijn hond Dizzy. Vaak verstaan mensen haar naam verkeerd. De oppas dacht eerst dat ze Lizzy heette. Een oudere man in het park noemt haar Whiskey. En mijn buurjongetje van zeven roept haar als Disney. Kortom, we hebben allemaal ons eigen idee van hoe dingen klinken. Je hoort wat je kent. Dit geldt voor Nederlanders, maar nog veel meer voor NT2-cursisten. Want wat zij het beste kennen is hun moedertaal. Ze proberen houvast te krijgen in een Nederlandse brei van klanken, klemtoon en intonatie. En daarbij gebruiken ze dus in eerste instantie wat ze kennen uit hun eigen taal. Gerichte feedback helpt om een patroon voor het Nederlands te maken. Tip 1 is daarom, geef expliciete feedback op de uitspraak. Je kunt impliciete en expliciete feedback geven. Impliciete feedback is een subtiele aanwijzing. Bijvoorbeeld, je cursist zegt: Mijn zoon is nu jarig. En jij zegt: Oh, is jouw zoon nu jarig? Gefeliciteerd. Je geeft dan impliciete feedback. Je zegt niet wat er niet goed ging. En wat er beter kan. Bij uitspraak werkt impliciete feedback niet zo goed. Want cursisten horen door de invloed van hun moedertaal helemaal niet zo goed wat de subtiele verschillen zijn. En zullen jouw reactie al gauw zien als een bevestiging. Expliciete feedback wil zeggen dat je duidelijk benoemt wat er anders moet. En hoe. Bijvoorbeeld, ik hoor nu... Maar het is nu, met een u. Of jij zegt jarig, maar het is jarig, met de klemtoon op ja. Stel dat je nog vraagt aan je cursist hoe oud zijn zoon is geworden. En hij zegt, hij wordt het vijf. Hoe zou je dan expliciete feedback kunnen geven op wordt het? Precies, het is word. met een t, anders niet. En je kan ook nog zeggen, als het begrip lettergrepen bekend is, Word is één lettergreep, niet twee. Jij zegt wordt dat zijn er twee. Tip 2. Onderbreekt de cursist niet in zijn verhaal, tenzij er geen touw aan vast te knopen is. Hoorde je dat ik daarnet een uitspraakfoutje maakte? Je kunt me nu niet verbeteren. En dat is maar goed ook. Feedback tijdens het uitvoeren van een spreektaak is storend en zorgt niet voor verbetering, maar wel voor verwarring en onzekerheid bij de cursist. Wat je beter kunt doen is voor de spreekopdracht afspreken waar je op gaat letten en je feedback noteren en na de spreekopdracht doorgeven wat er anders moet. Eventueel kan de cursist een spreekopdracht nog een keer doen om te verbeteren wat eerder nog niet zo goed ging. Zo kom je stap voor stap dichter bij je doel. Tip 3. Wees selectief. Met jouw Nederlandse oren hoor je precies wat er allemaal niet goed is. Allemaal verkeerde klanken, klemtoon, intonatiefouten. Maak keuzes. Alles tegelijk verbeteren kan niet en heel veel feedback in één keer is niet heel erg motiverend. Het kan zelfs spreekangst in de hand werken. Pas je feedback dus aan op het niveau en de doelen van de cursist. Maar wat zijn nou doelen die passen bij jouw cursist? Onderzoek toont aan dat klemtoon en spreekritme veruit het belangrijkst zijn voor de verstaanbaarheid. Gevolgd door die klanken die voor verwarring kunnen zorgen. Klinkers en medeklinkers. En daarna...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 wordt je als luisteraar op het verkeerde been gezet. Daarna zijn er klanken die specifieke kenmerken hebben... die belangrijk zijn voor de grammatica, zoals de stomme e... of die makkelijk te verwisselen zijn met andere klanken... en daardoor een betekenisverschil geven. Denk maar aan de lange en de korte klinkers... Zoals man en maan, zon en zoon, een en een. Dat soort uh, paren dat zorgt ervoor, die zorgen ervoor uh, dat die klanken belangrijk zijn voor de verstaanbaarheid. Ook eind t's in het Nederlands ook geschreven als d's, En medeklinkerclusters, dus meerdere medeklinkers achter elkaar, zijn belangrijk voor de verstaanbaarheid. En ook grammaticaal van belang. En daarna hebben we natuurlijk nog de typisch Nederlandse G en H. Er zijn ook klinkers die er minder toe doen. Dat zijn klinkers die minder vaak voorkomen. Niet elke klinker komt. Natuurlijk hoeft je cursist niet al deze punten te oefenen. Je cursist kan al een heleboel. En wat hij al kan hangt samen met zijn moedertaal, het taalniveau en een heleboel andere factoren. Maar hoe hou je nou overzicht? Noteer voor elke cursist maximaal drie aandachtspunten die jou het meeste opvallen die in het bovenste deel van die piramide staan. Laat die andere punten rusten. Begin met de prioriteiten. Een handig hulpmiddel is het voortgangsoverzicht dat je op de website bij mijn nieuwe boek kunt downloaden. Je ziet het hiernaast afgebeeld en uh, over het boek ga ik zo meteen nog iets vertellen. Tip 4. Ondersteun je feedback. Een losse klank onthouden is heel lastig. Visuele ondersteuning kan daarbij helpen. Geef daarom aanwijzingen over de uitspraak die blijven hangen. Bijvoorbeeld met gebaren. Jarig. Door semifonetisch schrift. Hij wordt vijf. Met haakjes eromheen. Of door het gebruik van een kapstokwoord. Het is nu met de U van muur. Tip 5. Leer de cursist leren. Dat jij weet hoe het Nederlands moet worden uitgesproken, dat geloven jouw cursisten wel. Je wil uiteindelijk dat je cursist zichzelf kan verbeteren. Laat je cursist daarom regelmatig woorden en zinnen nazeggen, opnemen en terugluisteren. Dat kan ook door twee cursisten samen aan de slag te zetten. Eén die wel de klemtoon in de woorden goed kan leggen en eentje die daar nog moeite mee heeft. Zo leren cursisten gericht naar hun eigen uitspraak te luisteren en werken aan hun eigen aandachtspunten. Tip 6. Betrek alle cursisten bij het geven van feedback als je dat klassikaal doet. Stel dat je twee cursisten een dialoog voor de klas laat doen, laat de andere cursisten dan meeluisteren of het aandachtspunt, wat je van tevoren hebt afgesproken, het doel van de oefening, goed gelukt is. Je kunt een aantal cursisten een beurt geven om te laten vertellen wat ze hebben gehoord, wat goed ging en wat er beter kan. Op die manier is iedereen actief met de uitspraak bezig. Wat ontzettend goed dat jij meedoet met deze workshop. Je bent zeker een heel gemotiveerde docent. Ik vind het geweldig dat je kijkt vandaag. Je doet het ook echt heel goed tijdens uh, dit verhaal. Je hebt geduld, je luistert goed. Afijn, een compliment op zijn tijd is motiverend. Maar pas op met een overdaad aan complimenten of complimenten die niet echt gemeend zijn of niet waar zijn. Perfectionistische cursisten gaan zich al snel afvragen of er misschien een addertje onder het gras zit. Zij horen liever welgemeende kritiek. Maar ook bij andere cursisten is het beter om complimenten te geven op kleine stapjes. Dus ik hoor nu dat jij wordt zij. Hartstikke goed. Ik uh, hoor het nu voor het eerst. Wat leuk dat je daarmee bezig bent. Dat waren zeven tips. Hiermee zijn we aan het eind van mijn presentatie. Nog één keer alle tips op een rij... 7 tips voor het geven van feedback op de uitspraak. Tip 1. Wees expliciet. Tip 2. Wees selectief. Tip 3. Geef feedback achteraf. 4. Ondersteun je feedback. 5. Leer de cursist leren. 6. Betrek alle cursisten erbij. En 7. Geef complimenten. En wat doe ik nu met Dizzy? De oppas geef ik expliciete feedback, zodat zij mijn hond niet met de verkeerde naam gaat roepen. De man op leeftijd geef ik een betekenisvolle aanwijzing. Het is Dizzy van Dizzy Gillespie. Ken je die? Dat is een jazz -trompetist. En tegen mijn buurjongetje dat net leert lezen, zeg ik Dizzy, zonder n. Kortom. Feedback op de uitspraak is maatwerk, maar het is wel leuk en het maakt je onderwijs effectiever. Wil je je cursisten beter kunnen helpen bij het verbeteren van hun uitspraak? Je vindt alle informatie uit deze workshop en nog veel meer in mijn nieuwe boek Verstaanbaar Nederlands in 7 stappen. In dit boek vertel ik in zeven hoofdstukken alles over de klemtoon, het spreekritme, de intonatie, assimilatie en klankuitspraak van het Nederlands. Ook krijg je informatie over de invloed van de meest voorkomende moedertalen. Elk onderdeel wordt uitgelegd in zeven praktische stappen. Begrijpen, ervaren, letterkennis, luisteren, oefenen, doen en actie. Bij het boek hoort ook een website waar je luister- en spreekopdrachten kunt vinden, extra materiaal en achtergrondinformatie. Wil jij vaker uitleg van mij over de uitspraak van het Nederlands? Dat kan. Speciaal voor docenten NT2 en gevorderde NT2-cursisten heb ik de videoserie De eerste stappen gemaakt. In de volgende twee minuten hoor je alles over de inhoud en de opzet van deze serie.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 Dat was het. Leuk dat je keek. Ga naar mijn website voor meer informatie over het boek, de videoserie en om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Tot ziens!